Goedemorgen, een nieuwe koffiebreak uh, met Jasper Hoijmeijer. Ik goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, um, uh, hij is uh, docentenopleider en dat vind ik eigenlijk altijd wel uh, hele interessante mensen, want ja, die moeten het wel goed doen. En uh, hij, ging, uh, hij ging aan de slag met het hybride lesgeven en daar, ook, ook daarin ben ik erg geïnteresseerd, want dat leek mij best wel ingewikkeld. Uh, Jasper, wil jij je eerst zelf even voorstellen? Ja, dat zal ik even doen. Uh, nou, goedemorgen allemaal. Ik ben Jasper Hooymeijer. Uh, leraaropleider uh, op de leraaropleiding uh, Engels van de uh, faculteit onderwijs van de hogeschool van Amsterdam. Uh, en daarnaast ben ik ook nog coördinator bij leren. Uh, dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor alle stages van onze studenten uh, op de stagescholen. Oh, ja, dat ben ik. Lastig onderwerp, hè, die stages uh, moment. Dat is nu, uh, nu een hele, hele bijzondere een, een, een bijzonder en lastig onderwerp. Uh, het, het is, maar goed, het, laten we daar niet over Nee, nee, dat, nee, we gingen het over hybride uh, lesgeven hebben. Wat ik ja. ook een lastig onderwerp vind, want ik heb daar wel mooie, uh, van de Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld, een hele mooie setup van gezien. Dacht ik, nou, daar is behoorlijk veel aandacht en tijd aan besteed. Maar ik dacht gelijk, oho, hoe gaat dat als ik als docent dus een groep op locatie heb en een groep op afstand. Jij hebt ervaring, want je hebt het inmiddels drie keer gedaan. Ik ben heel benieuwd naar jouw uh, uh, er ervaring. <laughs> nou ja, dat is, uh, is, zoals met heel veel dingen die nieuw zijn, uh, is het een ervaring waar je per keer dat je het doet uh, heel veel dingen leert. Uh, dus de eerste keer uh, maakte ik bijzonder veel foutjes. Uh, maar van fouten kun je leren hè? en uh, fouten geven je de mogelijkheid om te groeien. Uh, met je er op, op een goede manier op terugkijkt. Dus dat heb ik gedaan. Uh, mijn eerste ervaring was, uh, uh, ik merkte dat ik uh, op zich wel contact maakte met de groep in het uh, lokaal, maar dat ik het contact met de studenten thuis heel erg uh, uh, kwijtraakte. Uh, en dat, dat mijn techniek uh, de, de technische ondersteuning niet helemaal lekker liep. Uh, dus ik had mijn laptop aangesloten, ik had daar een Teamslink voor aangemaakt, uh, maar dat was het. Um, wat ervoor zorgde dat ik eigenlijk niet heel veel kon zien. Uh, althans, ik kon veel dingen zien, maar mijn studenten thuis konden niet heel veel dingen zien. Um, en ze konden mij ook niet volgen in het lokaal, dus ik moest vrij statisch blijven staan. Uh, dat is niet ergens dat je stijl is, maar dat is niet mijn stijl. Ik beweeg graag. Ik uh, bedoel, ik zit nu op een stoel, maar nog steeds beweeg ik, uh, want dat is mijn wat ik doe. Um, dus daar, dat we daarvan geleerd hebbende, uh, dacht ik, nou ja, er moet eigenlijk een manier zijn om gevolgd te worden. En daar heb ik toen een, een aal voor, uh, voor gebruikt, een fatsoenlijke microfoon neergezet. En dat zorgde er wel voor dat, je, dat ik in ieder geval technisch wat beter ondersteund werd en dat ik dus ook wat meer kon rondlopen. Mm -hmm. um, en dat dynamische zorgde er ook voor dat ik, uh, wel op veilige afstand van mijn studenten in het lokaal, uh, maar wel dat ik bewuster was van mijn uh, studenten die hier thuis zaten, omdat ik die wel in beeld had. Uh, die had ik onderin in teams in beeld, dus als ik afstand nam van mijn scherm waar ik voor stond, kon ik daarmee aan de slag. Uh, en dat, dat hielp gewoon enorm uh, om daar gewoon mee verder te gaan. Ja, nou, dus dat. Dus wat, dus wat praktische problemen, maar ja, ja dat is oplosbaar. Hè. Techniek is altijd oplosbaar, denk ik altijd maar. Ja. Um, en hoe ben jij dat dan gaan inzetten in je onderwijs? Heb je, heb, nou ja, je bent docentenopleider, dus daar heb je vast over nagedacht. Heb je gewerkt met opdrachten? Wacht, op even, Petra, heel even wacht hoor. Ik word nu dus door een van mijn kinderen geroepen. Ja. Dus even ja. een pauze even zetten. Om, uh... ja. Daar ben ik weer. Ja. Prima. Me. Nee, het helemaal niks. Ik vind het, ik vind het alleen maar prima. Uh, wat zei ik? Ik zei: uh, Ja, de techniek dat is, uh, dat komt goed. Um, want er gaan ook mensen naar de maan, zeg ik dan altijd maar. Dus dat is allemaal mm. peanuts. Uh, maar heb jij nagedacht over uh, de manier waarop je dan met die interactie aan de slag gaat? Want ja, er, zijn, er is ja. een groep ja. ergens en er is een groep bij jou in de zaal. En ja. verbind die maar, hè? Ja, dat is... Dat is, dat is um, uh, in het begin is dat vrij lastig. Um, maar... Okay. Hè, de, de, de, de, het voordeel van die techniek is dat je ook de mogelijkheid hebt... om, uh, om, om breakout rooms te creëren. En op het moment dat je studenten... instrueert instru instru instru instru die in dat lokaal zitten, dat ze ook... hun laptop meenemen. Uh, dan kunnen zij... met diezelfde breakout... in dezelfde breakout room als... je studenten die thuis zitten. Ja, nou, en Dan is het de kwestie van die, die, die ruimtes aanmaken... Uh, aangeven dat iedereen... zijn oortjes in moet doen. En dan kunnen ze met elkaar samenwerken in de samenwerkingsvorm die je op dat moment geeft. Um, en dan, dan kom je ook weer terug naar de effectiviteit, effectiviteit die je in je gewone les ook zou hebben. Op het moment dat je studenten aan de slag gaan met de stof die je ze aanbiedt. Ja, dan is je effectiviteit vele malen hoger dan als je alleen maar een hoorcollege geeft. Dus als je alleen maar informatie naar voren gooit en dat, uh, dat erin probeert te pompen. En dan ze daar vervolgens niet mee aan de slag laat gaan. Dat heeft geen zin. Dus dan is het ook makkelijker om dan te zeggen, oké, okay, ik maak laat ze in kleine groepjes aan de slag gaan met de stof die ik op dat moment aangeboden heb, of de stof die ze eerder bekeken hebben. Um, je kan filmpjes online zetten waarbij je zegt, nou kijk in je groepje nog dat filmpje en bespreek dat met elkaar. Het mooie is, is dat je dus um, in ieder geval de student in het lokaal hoort en met elkaar hoort spreken en dus ook daaruit op kan pikken wat er dus, wat, hoe het gesprek gaat en hoe het gesprek verloopt. Ja tegelijkertijd, op het moment dat het klaar is, dan kan je aan de mensen thuis, als je de juiste techniek hebt, dus als je zo'n oude hebt, dat heeft ook een, een aardige speaker erin zitten, dan kan je ook aan je, aan je publiek thuis, om maar even zo te zeggen, vragen, oké, okay, hoe ging het? Wat heb je gedaan? Hoe heb je, wat heb je besproken als etra? Dus wat dat betreft kan je heel sterk wisselen tussen wat, uh, de mensen die je lokaal hebt en de mensen die je thuis hebt. Je moet je er alleen continu van bewust zijn dat er maar een deel van de mensen thuis zit, of uh, in het lokaal zit en een, deel, een groot deel thuis zit. Mm -hmm. Op het moment dat je daar actief mee bezig blijft, dan gaat dat goed. En op een gegeven moment dan doe je het vaker en vaker. En dan wordt het gewoonte en dan, ja, dan gaat het prima. Ja, ja. Oh, dat klinkt logisch. Ja, neem een laptop mee. Ja, hoe moeilijk kan het zijn? <laughs> um, denk jij dat je dit uh, ook, ook met bijvoorbeeld met hele grote groepen kan aanpakken? Want ik weet, uh, uh, je hebt geloof ik 30 studenten toch? Ongeveer. Maar, ja, 30. Dit, dat lijkt me redelijk controleerbaar, maar uh, er zijn natuurlijk ook de situaties met, met 300, 400 studenten. Is dan dat hybride onderwijs, is dat dan een oplossing? Uh, nee, nou ja, ja, nee. Het, het, het, het lastige aan... Uh, kijk, als je met 300 of 400 mensen tegelijkertijd zit, dan vind ik het al geen onderwijs meer. Maar goed, dat is, dat is mijn persoonlijke, professionele mening. Um, dat is heel dat is gechargeerd, hoor. Um, maar, uh, het, wat ik nu, wat ik nu uh, geschetst heb, dat, je in, dat, dat studenten in groepen met elkaar in gesprek gaan... Uh, dat leent zich bij uitstek voor wat kleinere groepen. Het kan natuurlijk wel met, mensen, met 300 mensen. Bedoel, uh, alleen dan heb je nou, minstens uh, het het, het een flinke aantal breakout rooms nodig die je moet gaan maken om in kleine groepjes op elkaar te zetten. Uh, op zich kan dat wel. Uh, het, het, maar het is verder niet personeel een groot ding. Ja, de, de, de surf... Uh, <laughs> maar goed... Dan beneden. Um, dus dat... dat je, je, je, maar dat, dat zal in, een, in een... gewoon hoorcollege zal je interactie ook anders... zijn. Um, uh, je zal, ja, je hebt dan wel meer de mogelijkheid... om af en toe wat te vragen aan de zaal dan iets terug... te laten komen. Mm. Maar ook daar... is het wat beperkter. Uh, dus... Dat, ik, ik, zou het, ik zou het minder aanraden... Voor, voor dit soort dingen. Ik zou eerder zeggen... maak een grote kennisclip en deel die met je... Uh, met je studenten. Uh, en vervolgens ga je in werkcolleges of in kleine groepjes uh, de, de hybride werkvorm toepassen? Ja. Okay, ja. Ik heb in het hoorcollege mijn input gegeven, nu wil ik laten zien wat je daarmee kan? Ja. Daar is het veel beter voor geschikt. En, uh, en, en bij jouw vak, ik bedoel, uh, Engels, uh, daar moet veel gepraat worden. Uh, dat is een kwestie van oefenen, denk ik. Ik bedoel, scha schat het ja. even nu. Uh, uh -huh. Zie jij ja, eigenlijk, wat is, jouw, wat is jouw idee voor de toekomst? Hè? Ik zeg altijd, maar we zijn nou weer in een nieuw jaar. We gaan even dat oude jaar proberen zo snel mogelijk te vergeten. Wat kan je nou nog gebruiken aan deze ervaring met dat hybride lesgeven voor de toekomst, voor specifiek jouw vak? Ja, nou ja wat, ik, wat ik mooi vind, hè, is dat, dat binnen zo'n crisis zorgt ervoor dat er, dat er oplossingen verzonden worden. Uh, dus die technische infrastructuur is enorm verbeterd. Uh, en scholen zijn er ook veel sterker in geworden. Uh, maar voor mijn vak is het heel belangrijk, uh, als docent Engels, dat, uh, dat ik uh, uh, mijn leerlingen even, vanuit de, de, de VO-perspectief of MBO-perspectief uh, laat oefenen met die taal. En dat doe je door te spreken, uh, maar dat doe je ook door situaties authentiek, zo authentiek mogelijk te maken. Ze kunnen met mij een gesprek voeren, maar ja, ze weten eigenlijk vrij snel dat ik ook gewoon Nederlands versta. Dus ja. Dan wordt de noodzaak gewoon veel minder groot voor ze om in het Engels te spreken. Nou, die hybride werkvorm, of uh, die hybride uh, mogelijkheden die je hebt, kan er ook voor zorgen dat je rechtstreeks in contact komt met uh, studenten in Engeland. Uh, hè, je kan dus gewoon mijn student of mijn leerlingen in de klas kunnen met hun laptop één op één met leerlingen in de klas in, in uh, Groot-Brittannië aan de slag. Uh, en zeker nu, nu het ook lastiger wordt om naar Groot-Brittannië te reizen uh, zonder visum, mm -hmm. ja, dan is het helemaal een ding. Um, dus ja, dan heb je toch contact met elkaar, blijft het authentiek en dan ga je ermee aan de slag. Um, dat is een mogelijkheid die erin zit. Dat is, ja, ik vind het een, een mooi iets. Uh, tegelijkertijd kan je ook zeggen: Nou ja, ik heb uh, leerlingen die, die thuisgebonden zijn, die niet het uh, uh, huis uit kunnen, om wat voor reden dan ook. Ja, die kan ik wel in mijn les blijven betrekken, daar kan ik wel in meegaan. Uh, dat, dat is een hartstikke mooi iets. Um, ik kan nog een ander ding erbij toevoegen. En dat, is, dat is ook iets wat ik nu, waar ik nu zelf ervaring in heb als docentenopleider. Um, ik begeleid natuurlijk ook stagiairs op scholen. Die geven les op scholen. Um, ja. Daar kan ik ook als toehoorder in zitten. Dus ik hoef niet meer per se op locatie op lesbezoek. Ik kan op een, in een thuis achter mijn laptop een les zien en bijwonen. Oh, ja, ja. ja en, en, en, het vaak, is... en vaak gaat zo'n les... En vaak gaat zo'n les gewoon zoals die gaat. Als je ja. erbij zit, dan heb je soms misschien ook wel het idee van: ja, nou ja, ik had ook wel even tussendoor wat anders kunnen doen. En, nou ja, dat, dat duwt meerdere taken tegelijk. Gaat dat, gaat dat dan zo? Stiekem? Nee, dat, dat, dat meerdere taken tegelijk, dat, dat, dan doe je je studenten tekort. Ja. Ja. Uh, dus dat, uh, dat is wel verleidelijk hè, om dat te doen. Ja. Je moet ervoor zorgen dat je mail op dat moment uitstaat. Ja. Uh, want ja, voor je het weet, dan popt er zo'n berichtje op en denk, dan word je daar van door afgeleid. Ja. Uh, dus dat is, dat is dat, ja. Maar ik moet wel kunnen zien wat mijn studenten doen. Uh, en dat kunnen horen. Uh, dus wat dat betreft, is dat. Uh, zou ik. vind ik dat niet echt een optie. Nee. Nee, mooi, ja. Maar ik kan het wel. Ik wel ja, als ik dertig studenten moet, uh, moet observeren. Niet tegelijkertijd, maar uh, in zijn totaliteit. Ja, ik kan het nu wel meer op één dag doen. Omdat ja. ik niet verbonden. Ik heb geen roodstijd. Ja. Dus dat helpt ja. gewoon enorm. Ja. Dus dat is wel een extra ding. Uh, ja. Ja, mooi. En, uh, en, en, en, en inderdaad ook sommige studenten die verder weg wonen, die kan je op deze manier ook hun reistijd besparen. Dus dat hoor ik van de studenten wel echt als, uh, als positief van, de, van, van deze verschrikkelijke tijd, hoor. dat ze dat ja. die optie toch ook wel prettig gaan vinden. Nou, ja. ik, uh, ik heb allemaal uh, hele mooie positieve dingen gehoord over hybride lesgeven. Daar, uh, ja, daar ben ik echt heel blij mee. Mooie, ook praktische oplossingen. Uh, Dank je wel voor het gesprek. Het was uh, ja, heel leuk. En, uh, ik hoop je ooit nog eens een keer echt te zien. Ja, uh, ja dat komt, onget... komt vast goed. Nog een keer. Dag. Oké, okay. dag. Okay. dag.